In de coöperatie SURF werken onderwijs- en onderzoeksinstellingen met elkaar samen aan de beste ICT-voorzieningen. Samen met onze leden ontwikkelen en leveren we betrouwbare state-of-the-art ICT-diensten en wisselen we kennis, visie en expertise uit. Nieuwe inzichten nemen we mee in diensten en innovaties. Op grote digitale uitdagingen spelen we in als dienstverlener, vereniging en innovatiewerkplaats. Dat zijn de drie rollen van SURF. Onze dienstverlening is toegankelijk en betrouwbaar. We behalen met elkaar grote voordelen uit gezamenlijke inkoop. Niet alleen financieel, het zorgt ook voor doorlopende verbetering... ...waarbij we pal staan voor publieke waarde. SURF en zijn leden behouden een internationale positie... ...en blijven aansluiting vinden bij internationale infrastructuren... ...die vooruitstrevend, open en transparant zijn. Als vereniging is SURF een thuisbasis voor de leden, waar we elkaar open ontmoeten en kennis samenbrengen en delen. Binnen SURF leren we altijd nieuwe dingen van elkaar, of je nu bestuurder, expert, IT-manager, docent of onderzoeker bent. Is het niet in een bijeenkomst? Dan bij het koffieapparaat. Samen innoveren is belangrijk om toekomstbestendig te zijn. Complexe vragen kunnen we alleen samen oplossen. SURF brengt mensen bij elkaar om tot oplossingen te komen waar iedereen van profiteert. Samen met experts van onze leden en nationale partners bouwen we kennis op en bereiden nieuwe diensten voor. Dat doen wij via een ecosysteemaanpak. Er zijn negen innovatiezones benoemd op verschillende gebieden, zoals cyberveiligheid... ...snelle dataverbindingen, rekencapaciteit en studiedata. Elk met hun eigen ambitie. Ook bouwen we kennis op over nieuwe technologieën... ...die op langere termijn een grote invloed kunnen hebben. SURF inspireert, jaagt aan en gelooft in de kracht van samenwerking. De ambities in de SURF-strategie 2022 tot 2027... ...leiden tot regie voor en door de leden, samenhang en veiligheid en innovatie. Samen zorgen we ervoor dat het Nederlandse onderwijs en onderzoek tot de top van de wereld blijft behoren. SURF. Samen aanjagen van vernieuwing.